Het was een slechte start van 2018 voor de Nederlandse vliegtuigpassagiers. 42 meer vluchten liepen een langdurige vertraging of een annulering op. Het is vandaag vrijdag 5 april. Ik ben Jans Mijn en dit is het EU-Claim News. Waren er vorig jaar in het eerste kwartaal nog 2.593 vluchten geannuleerd, staat dit jaar de teller al op 3689 annuleringen. Er zijn dit jaar 553.000 passagiers van en naar Nederland de dupe geworden van een langdurige vertraging of annulering. 49% van hen had recht op een vergoeding onder Europese Verordening 261-2004. De redenen voor deze explosieve stijging in het aantal vertragingen en annuleringen zijn het aantal slecht weerdagen en het grote aantal stakingen. Voor Nederlanders was vooral de Transavia-pilotenstaking van 19 februari erg vervelend. Deze zorgde voor 83 incidenten. Dit waren de vijf slechtste dagen tot nu toe van 2018. Vooral de storm op 3 en 18 januari droeg bij aan veel annuleringen en vertragingen. Was jouw vlucht ook vertraagd of geannuleerd? Check dan op euclaim.nl wat jouw rechten zijn. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.